Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Daar is die dan jongens. Vandaag wil ik met jullie mijn ervaring gaan delen van mijn eerste week met de Homey Pro 2023. Ik heb uh, mijn Homey Pro 2023 vorige week uh, vrijdag aangesloten. En ik kan zeggen, afgelopen week was echt een feestje. Was echt geweldig. Um, ja, ik heb mijn Homey Pro dus vorige week uh, aangesloten. Ik heb hem aangesloten via de uh, ethernet adapter dus via de internetkabel en het was aansluiten en gaan het werkte meteen Hij had meteen verbinding met internet ik kon hem meteen koppelen aan mijn account toen besloten om uh, geen backup te gaan herstellen en daar ben ik ook wel uh, achteraf ook wel blij mee dat ik dat niet gedaan heb want als ik gewoon afgelopen tijd uh, kijk en uh, naar de Facebook groepen en community form dan zie ik toch ook wel berichten van mensen die een backup hebben hersteld en na een tijdje wat problemen ervaren of die toch wel wat problemen ervaren dat iets niet werkt of niet goed werkt uh, zelf heb ik die ervaring eigenlijk niet dus ik denk dat daar misschien nog wel iets in zit wat niet echt lekker werkt of dat apparaat niet helemaal goed worden overgezet van de 2019 naar de Pro 2023. Of dat echt zo is, dat weet ik niet. Maar zo'n vermoeden heb ik wel. Dus, ik heb uh, mijn homie gekoppeld aan mijn account. Um, ja, dan geen backup hersteld. Maar ik heb gewoon allemaal apparaten opnieuw gekoppeld. Opnieuw mijn gemaakt. Alles opnieuw ingesteld. En ja. Dat is gewoon echt een feestje. Het is echt, ja. Echt geweldig. Ehm. Um, Laten we beginnen met uh, de internet bridges die ik gekoppeld heb, want daar ben ik ook mee begonnen. Uh, ik heb hem vrijdag dus aangesloten gekoppeld aan mijn account. Ja, daarna heb ik uh, mijn internet bridges allemaal gekoppeld. Dus de U-bridge, uh, de hub van de switchbot, uh, mijn Manuki deurslot. Uh, ja, dat was gewoon koppelen en het werkte meteen. En ja, dat werkt ook gewoon meteen goed. Dus daar ben ik wel, uh, wel echt blij mee. Heb ik ook voor de rest geen problemen meer mee gehad. Ik heb ook mijn uh, Google Nest Hubs gekoppeld. En met de Homey Pro 2019 kwam het regelmatig voor dat ze het niet meer deden. Of geen verbinding meer hadden. Heb ik tot nu toe nog niet gehad. Tot nu toe zijn ze al een week lang verbonden met mijn Homey. Pro 2023. Dus dat is al echt, uh, echt een vooruitgang en een verbetering. Ik hoop dat het ook zo blijft. Dat weet ik natuurlijk niet. Maar ja, dat, dat werkt al uh, echt goed. Dat werkt echt goed. Dan hebben we een stukje Zigbee. Ik heb vorige week zaterdag. Heb ik uh, heel de dag uh, de tijd genomen om mijn Zigbee en uh, z apparaten over te, over te zetten. Ja, dat koppelen van de Zigbee apparaten, dat, ja, dat ging echt goed en ook snel. Als ik uh, een apparaat toevoegde, dan installeer ik de app. Dat gaat ook gewoon heel snel zo'n app installeren. Dan selecteer ik het apparaat wat ik wil toevoegen. En ja, binnen twee seconden nadat ik het apparaat in koppelmodus heb gezet, is die toegevoegd en werkt die dat is echt wel, uh, daar merk ik echt wel een snelheidswinst voor de Homey Pro 2023 dus dat is echt super fijn uh, bij, tijdens het koppelen van de Zigbee apparaten heb ik twee apparaten gehad die niet wilden koppelen uh, en dat waren mijn Acara single switch uh, T, nog wat? T1 volgens mij, of wit neutral ja, in ieder geval die schakelaars die wouden niet koppelen Um, en dat is denk ik een afstandsprobleem uh, geweest. Um, een van die schakelaars heb ik het kunnen oplossen door um, de app en Homey een keer opnieuw op te starten. En toen werkte het. En bij de andere moest ik hem echt eventjes helemaal loshalen. Dan heb ik er een stekker aangezet en heel dicht bij Homey gekoppeld. En ja, toen werkte die ook en bleef die ook gewoon werken. Dus ja, dat werkt gewoon super goed. Ik merk ook wel een snelheidswinst uh, bij de uh, ZigBee apparaten. Uh, ik had van de week een moment dat ik uh, in de gang had gelopen. Ja, mijn gangverlichting gaat aan op bewegingssensoren. Uh, die werken via ZigBee. En ik was de gang in geweest, verlichting was netjes aangegaan. Ik was volgens mij in mijn slaapkamer geweest. En op het moment dat ik weer terug wil lopen, gaat de verlichting uit. Maar op het moment dat het de verlichting uitging, stapte ik ook weer de gang in. En binnen twee seconden was de verlichting weer aan. Dat was echt een split second, ging die weer aan. Ja, dat, dat vond ik echt wel een heel mooi <laughs> en ja, wel een bijna magisch moment. Want met de Omic Pro 2019 moest ik meestal twee tot vijf seconden wachten. En soms nog wel langer voordat hij aanging. En ja, dat werkte dan niet zo goed. Maar met Homey Pro 2023 werkt dat echt voortreffelijk. dat is echt, uh, echt een grote snelheidswinst uh, die ik hier, uh, hier merk. Dus daar ben ik gewoon heel, uh, heel blij mee en tevreden over. Dan krijgen we een stukje Z-Wave. Ja, die apparaten heb ik ook gewoon allemaal gekoppeld. ging eigenlijk ook allemaal wel goed. Ook daar had ik weer twee apparaten die ik niet wilde koppelen. En dat waren mijn Vibaro uh, uh, uh, rookmelders. Uh, die wilden op een of andere manier niet koppelen. Ja, ook dat heb ik kunnen oplossen door Homey uh, een keer opnieuw op te starten en de app. En ja, toen kon ik hem gewoon weer koppelen. Dus wat daar precies het probleem is geweest, weet ik niet. Maar ze zijn nu gekoppeld. En ja, werkt dat eigenlijk gewoon uh, super goed. Ook daar merk ik wel weer een snelheidswinst bij de Z-Wave. Ik heb een, een ring Keypad een V2. Daar heb ik ook een blog over geschreven op mijn website homicornelissen.nl. Dus mocht je die nog niet gelezen hebben, check dan even in mijn website. Dan kan je hem daar lezen. Uh, ja, die had ik ook in gebruik op de Homie Pro 2019. En daar kwam het wel eens voor dat als ik thuis kwam en ik zette het alarm uit, dan reageerde het Keypad niet, omdat hij dan uh, geen verbinding had. Dus dan vulde ik mijn code in. Direct ik op uitschakelen en dan telde de keypad gewoon nog door af en moest ik heel snel mijn telefoon pakken om, de, om het alarm via mijn telefoon uit te zetten. Ja, dat was niet echt, uh, niet echt prettig en makkelijk. Nu met de Homey Pro 2023 is dat wel een heel ander verhaal. Want zodra ik binnenkom, uh, mijn code intoetst en op uitdrukken toets is eigenlijk gewoon meteen het alarm uit. Dus ja, dat gaat gewoon uh, lekker snel, werkt lekker vlot. Dat is gewoon, gewoon heerlijk. Dat is echt, uh, ja, echt een vooruitgang. Ja, dan hebben we ook nog uh, de app. Die werkt ook goed. Dat is natuurlijk ook een nieuwe app. Zonder die nieuwe app kan je de Homey Pro 2023 niet gebruiken. Dus die moet je wel uh, installeren. Ja, dat werkt echt uh, super goed. Werkt uh, lekker snel, lekker vlot. Ik merk ook wel uh, ja, daar een snelheidswinst. Als ik kijk naar de Homey Pro 2019, als ik daar dingetjes open in de app, dan uh, is dat wel een klein beetje traag. Maar dat komt natuurlijk omdat hij via wifi al die gegevens moet overdragen. Dus dat is gewoon misschien iets trager. En met de Homey Pro 2023 is het eigenlijk allemaal meteen geladen. Dat heb ik ook in de webapp. Als ik in de webapp uh, de apparatenpagina open, dan zie je zo die icoontjes bij de 2019 even laden. En bij de Homey Pro 2023 is het eigenlijk meteen, uh, zijn ze meteen zichtbaar. Ook bij de andere tabbladen in de webapp. Als ik bijvoorbeeld uh, de instellingenpagina open, dan zie ik bij de Homey Pro 2019. moet die ook weer eventjes uh, laden. En bij de 2023 is het echt meteen, meteen gegevens. Dus ja, dat werkt echt, uh, echt voortreffelijk. Ja, dan hebben we, het denk ik, zo wel een beetje gehad. Ik. Uh, ik ben echt super blij, echt een feestje geweest de afgelopen week en ik hoop echt dat dat ook zo zal blijven. Uh, maar daar heb ik wel uh, de volste vertrouwen in. Ze dus zijn bij Atom uh, druk bezig met het, uh, met het maken van, uh, van updates voor de firmware. Worden heel snel uitgebracht, dus ook daar uh, mijn complimenten voor het team van Atom. Die zijn echt uh, goed bezig uh, de laatste tijd. Dan hebben we ook nog eventjes de uh, Homey Bridge. Die kan je natuurlijk gebruiken als satellietmodus. Uh, was ik bijna vergeten. <laughs> uh, daar komt binnenkort een video van online. Die staat al klaar. Die kan uh, zo online uh, geslengerd worden. Dus die komt eraan. En in die video laat ik je zien hoe je de Homey Bridge kan koppelen aan de Homey Pro 2023. In Bridge Modus. En hoe je vervolgens dan je apparaten weer aan de Homey Bridge kan koppelen. Dus ben je daar benieuwd naar? Uh, abonneer je dan even op mijn kanaal. Vergeet ook niet uh, mijn social media kanalen te volgen. En ja, dan was hem dat, denk ik. En dan wil ik jullie voor nu bedanken voor het kijken naar deze video. En zie ik jullie graag weer bij een nieuwe.